Mobile Vikings werkt momenteel aan iets top secret. Maar we gaan duizend vikings wel de kans geven om het op voorhand al te ontdekken. Deelnemen aan dit geheime programma? Vul dan onze korte vragenlijst in.